We kennen vast wel allemaal die ene crème met een factor 50 of een factor erin waarbij je dus meteen puistjes krijgt of reacties, rode vlekjes. Nou, hierbij niet. Dit is de City Skin Age Defense, dus dit is ook met een factor 50, maar dan ook vooral voor de gevoelige huid, Er zitten antioxidanten in, vitamine C, wat dus ook echt mooi verhelderd werkt. Um, het is ook echt een... een een verouderingsproduct, dus het is ook heel erg mooi en verstrakkend en verstevigend voor de huid. Dus drie werkingen. Het is ook een heel fijne structuur, vind ik zelf. Ik zal het even laten zien. Het voelt namelijk echt als een tweede laagje aan over je gezicht, met dus drie werkingen erin. Het is dus heel lekker om te gebruiken, want ook in Nederland in de winter moeten we ons goed beschermen tegen de zon, tegen pigmentschade. Dus vandaar dat hier ook een verhelderende werking in zit om juist die werking nog mooier eruit te laten komen. Voor de gevoelige huid ook.